Brussel helpt. Brussel helpt Brusselse kinderen en jongeren. Kom naar de Benefit voor Naski en De Bruy op zaterdag 7 december in Bronx. Met in de namiddag fanfare, circus, theaterspel spel en kidsparty met DJ Stein En s'avonds live Delvis, Coeli en DJ Merdan Taplak. En afterparty Strictly Niceness in La Bodega. Brussel helpt. Zaterdag 7 december Bronx Varkensmarkt Brussel. Zet zelf een actie op of bekijk de online veiling op fnbrussel.blog. B.E.